Hoe hou je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen in de maatschappij? Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen. Maar je bent niet de enige. Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Clubs zijn superbelangrijk voor Sport in Nederland. Want bij clubs sporten we met plezier en ontmoeten we elkaar. De komende drie jaar stimuleert de Rijksoverheid om lokale sportakkoorden uit te voeren en daarmee ook sportclubs sterker te maken. Een sportakkoord? Ja! Dat zijn actieplannen om met sport de lokale samenleving meer te laten bewegen met meer plezier. En jouw club kan meepraten over wat die plannen moeten zijn. Hoe werkt het? Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Hij vormt de lokale gelijkwaardig alliantie van sportclubs, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Samen maken deze partijen in jouw gemeente het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord een adviseur lokale sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord. Dit doet de adviseur als vertegenwoordiger namens alle sportbonden en namens de branchevereniging van sport- en beweegbedrijven. NL actief. Tijdens de uitvoering wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente. Onder andere door blijvende inzet van buurtsportcoaches... ...en door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs te ondersteunen. De adviseur wijst de sportclubs op deze extra mogelijkheden. Meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Geef je op bij jouw adviseur Lokale Sport... Voor meer informatie over het Sportakkoord en wie jouw adviseur lokale sport is, kijk op sport.nl sportakkoord.